Dag, ik ben Rick van MBO MediaWijs en dit filmpje gaat over de tool Sketchboard. Sketchboard is een handige tool om online tekeningen, mindmaps en roadmaps te maken. Dit kun je samen doen met collega's, je kunt samenwerken met je leerlingen, maar je kan het ook alleen doen. Ik ga jullie nu even de basis van het werken met Sketchboard laten zien. Als je nieuw bent, ga je naar www.sketchboard.io, dan krijg jij dit te zien. Het fijne aan Sketchboard is dat er een integratie is met Slack, een programma waarbij jij nog beter kan samenwerken met je collega's. Wil je nou meer weten over Slack? Kijk dan even op ook op deze site naar een ander filmpje over Slack. Uh, om te kijken hoe deze integratie gaat. Er wordt aangeraden om uh, je aan te melden met een Gmail account. Een um, Gmail account koppelt dan meteen jouw Google Drive uh, aan Sketchboard. Waar dus al jouw uh, boards worden opgeslagen. Ik heb een account, dus ik druk op login. Het fijne aan uh, Sketchboard is dat je meteen op je laatste board... Uitkomt waar je aan gewerkt hebt. Uh, in dit geval een uh, boord over de economische dimensie van burgerschap. Waar ik uh, met mijn leerling aan gewerkt heb. Uh, nou, ik ga jullie een aantal uh, dingen laten zien hoe het werkt. Hieronderin heb je de knoppen redo en undo. Redo wil betekenen als jij deze backspace weghaalt en je wil hem weer terug. Dan is hij er weer. En redo ah, kan ik hem weer weghalen dan. Schuif alles. Je hebt de freehand, dus je kunt ook tekenen. Nou, dat willen we ook allemaal weer. weg hebben. Dus dan hebben we ook de redo. Uh, je hebt een handje. De, uh, het bord is oneindig groot. Dus als je helemaal uitscrolt met, uh, met je muis, zie je een gigantische wereld waar jij je roadmap of je mindmap of je tekening kan maken. Um, wanneer je weer terug wilt naar je eigen bord druk je op de map view en dan sta je weer waar je wil zijn um, hier heb je het driehoekje en um, sketchboard maakt gebruik van drag en drop um, wat wel betekent dat je dus uh, met je linkermuisknop een figuurtje vastpakt en die schuif je hierheen um, Wat ook kan, is dat je dubbel klikt op het bord en daar zelf een uh, figuurtje klikt. Nou, in dit geval zet dus ik daar werkgevers in. Deze kun je ook een kleur geven. En het fijne aan een mindmap is dat je de pijltjes kan verbinden. Ga op degene staan die je wil verbinden. Ga naar het rondje toe. En dit is ook weer drag en drop. Uh, hou je linkermuisknop vast en ga naar het schuurtje dat je wilt verbinden. Uh, en deze kun je natuurlijk dan ook weer verbinden aan anderen. En ga zo maar door. Uh, nou, je kunt uh, zoals ik al zei alleen werken. Daar ben ik nu mee bezig. Hier zie je een uh, personal board. Je kunt uh, met maximaal vijf collega's samenwerken. Dan zie je hier meerdere mensen staan. En je ziet ook met wie je samenwerkt. Uh, je kunt real-time uh, samenwerken. Dus uh, als je collega dingen aan het veranderen is, zie je dat uh, real-time op je scherm gebeuren. Daarnaast heb je hier het menu. Nou, je kunt hier uh, je teammates adden. Uh, tot maximaal vijf, zoals ik gezegd heb. En je kunt hem. De, je boord ook downloaden als het makkelijk is om eventueel op een powerpoint of in een andere presentatie te doen ik denk dat ik zo de basis van uh, sketchboard wel heb uitgelegd mocht jullie meer vragen hebben kunnen jullie altijd nog even mailen tot ziens